wapen laten vallen wapens laten vallen dames normaal doen naar buiten, iedereen naar buiten schoten gelost op straat uh, assistentie DSI gevraagd laten vallen alle mensen leuk dat je kijken naar deze nieuwe video, mijn naam is gt5, We voor Amor vandaag uh, met deze Audi RS6 uh, op pad met het uh, AT slash DSI, waarom stap je niet hij stopt uit en een super gaaf ding wat we hebben uh, jullie hebben natuurlijk wel een titel gezien en in de beschrijving waarom zeggen gelden waarom doe ik altijd alsof het een verrassing is, maar goed maar niks uit we hebben de Glock Glock 17 niks bijzonders, hij heeft de SMG uh, ik heb die niet vandaag ik heb wel nog wat spullen als een taser en sticky bombs en uh, tear gas en zo op een of pc gas iets anders op het moment dat iemand niet echt meewerkt maar pliep kijk eens wat ik op mijn rug heb en kogel weer een schild en dan als ik dat met die pak kijk eens hoe bij is. dus stel je wilt die vrouw aanhouden. Dan kun je dat gewoon zo doen. Op eraf lopen. En als zij op mij zou schieten. Dan zou dat allemaal hier tegenaan komen. En dan gaan wij niet gewond raken. Dus als we nu zo gaan staan. Nou dat. Even een F1'tje erbij. Dus die doen we, deze doen we weg, die blijft op terug. Ik doe hem wel op O, dan valt hij eraf. Um, en dan pakken we op het moment dat we een melding hebben, zoals deze, pakken we um, oe, een, een moordenaar die uh, rond zal lopen, die uh, wordt gezocht. Um, dan pakken we het schild weer. Dus we gaan hem heel veel laten vallen, maar ik wil er niet mee in de auto gaan zitten, want dat is redelijk crashgevoelig. We hebben dus iemand die uh, een poging tot moord heeft gedaan en die moeten we gaan aanhouden. Ik doe bewust geen blauw aan omdat ik... Ja, at, nou oké, okay, we doen blauw aan. Maar nu doen we hem dan meteen af. Oh, snel. Want anders hij heeft me in principe al kunnen zien. Hij is ook nog in de parkeergarage, denk ik. Ik weet nog heel goed dat ik hier mijn AT-video een keer ben begonnen met het schild hier binnen. En dat ging toen helemaal niet goed. Oké, okay, ik kom waarschijnlijk al op me af. Ding, schild. Stoppen, wapen laten vallen. Zo, die was goed raak. Wapen laten vallen. Wapens laten vallen. Dames, normaal doen. Kijk eens, ik word gewoon niet geraakt. Oh, laden, dan kun je wel graag worden. Super veel schild. Wapelen! Zit mijn collega ook wat te schieten? Nee, die blijft hier gewoon lekker staan ervan. Stoppen nu! Oh, laden. Boom, boom, boom. Oh, ik word graag. Oh, die ging. Die is erin geloof ik. Nee, die is er nog niet in. Dat kan niet. En jij doet niks. Oké. Okay. Wapensbergen? Ah nee wacht, geen wapensbergen. We kunnen alleen niet helemaal omlaag kijken. Kijk, op het moment dat ik nu omlaag kijk, dan gaat de kogel wel omlaag. Maar dat ding blijft naar voren. Dus op het moment dat ik nu naar voren wil schieten, ik denk als ik nu naar voren schiet. Als ik nu zou schieten bedoel ik, dan gaat hij ongeveer daar de grond in. Dus, zie je, hij is, zit lager dan je wapen. Dus als ik zo hoog wil schieten, hoog, dan moet ik ook echt omhoog kijken. We ja, gaan even de parkeergarage kleren. Kleer, wat bergen. Souvenirje voor iemand die hier langs loopt. Oké. Okay. Uh, die doen uh, weapons. lijkschouwen hier naartoe ja die dacht ik rijd door nee die die hadden er zin en ik bleef schieten maar ja, dat schild uh, is mijn redding ik denk wel dat ik in mijn arm ben geraakt ja zie je echt in de arm waarmee je zeg maar dat wapen vasthoudt daar was ik wel uh, ingeraakt op zich ook wel een beetje logisch want dat is de enige en samen met de benen die wel echt gewoon uh, onder de of buiten het schild omkomt goed wij uh, wachten op de volgende melding ik kan niet uh, ja het zullen niet de standaard at meldingen gaan worden die ik normaal heb met dat in het metrostation enzo maar uh, nu is het uh, omdat ik die uit heb staan ja, en de verkeerscontroles van die gekkies daar doe ik ook niet. Bliep, bliep, bliep. Ja, zeker weten. Een overval op een supermarkt. Wat gaan we doen? Wij gaan het schild pakken en we gaan binnenstormen. Deze Audi RS6 kan helemaal niet snel. Of gaat helemaal niet snel. En kan niet hard gaan. Dus mijn maakt is uit. Want AT heeft in het echt ook geen RS6. Oké, okay, daar staat iemand. Schild erbij. Al oh, dat te vallen. Al te vallen. Nou, oh, die mevrouw gaat naar binnen. Zo van, hé, hey, ik wil boodschappen doen naar buiten iedereen naar buiten gesteld, mevrouw weg hier politie nee nee clear oké okay. wapensbergen violijn anders zo dat ging soepeltjes veel geld u uh, had veel geld bij heel veel zakken gevuld niemand gewond goed sluit de winkel ga naar huis uh, ja, ondanks dat wij er niet voor zijn, zal ik hier even snel uh, fictief iemand bellen tot de schade. Nee, dat mag je zelf doen. Fuck it. Ligt hier nog? Ja, dan vraag maar weer een begrafenisondernemer. Ik weet echt, lijkschouw begrafenisondernemer. Goede verschil, nooit echt. En ook hier droppen we ons schild weer voor degene die uh, hem willen hebben. Kun je hem pakken is geloof ik de shield mod of de riot shield ik heb riot shield ingetoetst uh, riot shield gta5 en dan vind je hem wel als je hem ook wilt hebben op google heb ik dat gewoon gedaan Six, en we gaan 21. meteen weer door naar een schoten gelost op straat uh, that, assistentie DSI gevraagd Zo zwaar bewapend zijn. Um, um, um, ja. Ah ja, ik zie hem al staan. Oké, okay, pak Attach. meteen een wapen. Verkeerde wapen. Even nog op afrennen. Zit hij heel longwijd. Politie, wapen laten vallen. team. Als je dat zo deed, zie. Ik roep gewoon politie. Politie, wapen laten vallen. Elke verdachte wing wordt er geschoten. Waarschijnlijk ook door jou, maar wij schieten terug en wij schieten zo raak. En wij hebben schild. En een collega die ook nog kan schieten, dus 2 tegen 1. Gewoon weer rare dingen doen. Dit is echt de slechtste onhandeling ooit. Omdraaien, wapen op de grond leggen. En meewerken. Je gaat liggen. Ik word nog steeds geschoten op het moment dat ze een rare beweging maakt. Is dat begrepen? Voor de rest zwijg je. Nu is er eenmaal aanhouding. Oh, we moeten controleren. Ik heb een bericht voor alle wagens. Voor alle wagens. Code 4, all units return to patrol. Oh, zo. die ook weer gedropt. Oh, ik uh, laat hem uh, blazen. <laughs> Omdat ik uh, de shift ingedrukt hield omdat ik was aan het rennen en toen de O ook nog indrukte, omdat het uh, uh, omdat ik het schild wil laten vallen. En dan krijg je de combinatie shift-O, oftewel de blaas, uh, uh, blaas, uh, ding We brengen hem meteen even over. Dan doen we in ons geheime uh, steegje hier zo bij het politiebureau. Niet dat geheim, maar iedereen kent het wel als je hier ooit eens... Sylvians heb gedraaid. Dan weet je dat je hier ook verdachtes kunt droppen. Maar het ziet er wel een beetje AT-ig AT uit. Als dat een woord is. Zo. En dan komt de handheving. En die pikt hem op. En dan kunnen we even door. Ik vind het schild wel vet. Alleen hij was toen, ik weet het nog zo goed. Ik stond hier dan in, dat, in die parkeergarage. Uh, daar uh, waar we de eerste melding hadden. En waar we net ook die man eigenlijk arresteerde, ik stond daar en ik kon hem maar niet uh, werkend krijgen. Of ik kon hem wel werkend krijgen. Maar dan drukte ik op de O. En dan had ik een schild en dan drukte ik weer op de O en dan ging die niet weg. Maar dan pakte ik hem, dan pakte ik een tweede schild. Dus wat je dan kreeg is dat je dan een schild pakte. Uh, dus dan had je en dan pakte je wapen en dan had je drie schilden ofzo. En dan pakte je één schild voor je uit met dat wapen. En dan had je ook nog een schild uh, op je rug hangen. En dan zag je eigenlijk ook nog tot daar tussenin ook nog een derde schild zat. Maar nu als je de O indrukt, dan krijg je je schild. En als je de O weer indrukt, dan valt hij ook daadwerkelijk op de grond. Dus dat is echt vet. Dus ik hou van deze mod. En even afkloppen. Maar hij lijkt redelijk stabiel. Dus uh, dat is altijd mooi. Maar ik ga hem er wel wat uitgooien na deze opname. Want anders als ik elke keer uh, Force Duty of uh, ook maar de O intyp. Bijvoorbeeld bij een blaasanalyse uh, voor een uh, blaastest. Uh, ja dan, dan krijgen we een schild op mijn rug. Dat is ook niet de bedoeling. En ik weet niet hoe je de police veranderd krijgen een politie, maar dat uh, maakt mij niet zoveel uit. We hebben een warrant caution. Ja, ja ja, uiteraard dus. Uh, we zijn opgeroepen. Bliep. Bliep. Voor een persoon die gearresteerd moet worden. Ook weer uh, hoog risico bij arrestatie. Mogelijk dat hij gaat schieten. Of een wapen heeft of zich verzet. Maar daarom zijn wij er. Hij nou, weet nu niet dat wij op dit moment hier rijden. Ik ben even heel dicht bij mijn beeldscherm aan het zitten, zodat ik kan zien wie het is. Dit is niet te doen. Maar wat ik denk, als ik daar nu naartoe rij, dan geeft hij me een, uh, oh, sorry. Dan geeft hij me een gebied waar ik in moet zoeken. Suspect should be in the area, wat but... Ja maar wie is het? Ik heb de foto niet gezien. Ik heb de verdachte. Oeh, oeh, oeh, oe, oe, oe. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oh. Wapens laten vallen. Wie schoot er op mij? Wapens laten vallen. Iedereen weg hier. Ja, mensen gaan hier weg. Laden, la laden weg hier. En jij. Jij bent de verdachte die we moeten hebben. Mes laten vallen. Wat heb je in je handen? Ja, mes toch? Ja. Laten vallen. Nee, hoort u mij? Hallo? Maar laten vallen. Ja, dat dacht ik. Dus ga met je vriendjes mee. En dat zal niet naar de hemel zijn. Op je knieën. Op je knieën. knieën hallo. Ik ga hem een helpen. Inzet Taser. Wat een kast, ik bleef ik gewoon bijna staan. En liggen. Hij luistert niet echt. Liggen. Hallo. Ik praat tegen je. Liggen. Zo, die wordt uh, binnenkort wakker. Zij eenheidje erbij die hem uh, oh, wacht dat is een ambitie, ik nu oproep natuurlijk of niet oh, nee. Um, ja die wordt wel wakker collega je hebt niks gezien niemand heeft jij hebt niks jullie hebben niks gezien toch ik, ik weet ook dat hij daar dat dood gaat hoor maar laten we het erop houden dat hij uh, even niet mee werkte en dan uh, ja dan heeft hij het uh, gevoeld dus uh, we gaan door en moesten we nu. Uh, nou ja als we toch ook bezig zijn oh, een bankovervaller of overvallers meestal zijn ze wel maar meerdere zou je hier rondlopen wij uh, gaan ze arresteren oh die lopen hier oh die lopen hier oh die lopen hier oh die lopen hier zagen je dat ook ja hij ah, hier hè? oké okay, maar hij heeft mij niet gezien dat is een zwaar wapen Ja, ja, ik hoor het, ik hoor het, jullie gaan schieten, nergens voor nodig, nergens voor nodig. bliep Op zo gij. Zo. OC, verdachte aangetroffen, wij gaan benaderen. Een schild Niet schieten. Kom kan Kan ik kant op? Wapen laten vallen en staan blijven? Ja, ik ga niet schieten want ik staat voor een tankstation. En ja, het zal in een film zijn en een spellet tot het ontploft als je erop schiet. Stoppen! Maar. Wapen laten vallen, ja. Nou ja, ik vind altijd. Ook dat heb ik in films gezien tot als je het laat vallen, tot die nog wel eens uh, af kan gaan. Dus ik weet niet, of het echt ook zo, is hoor name zeg ik altijd. Zeg ik meestal laten vallen en dan besef ik nee, niet laten vallen maar ik weet dus niet of het zo is. Ga met ons mee. Hij gaat je mond houden. Zo. Zitten. Uh, even denken. Ja. Dus um, ja. Een hele begin iedereen meteen te schieten. Stappen Ik heb vandaag, ja ik heb wel wat aanhouding kunnen doen natuurlijk, maar uh, de meeste schieten. En dat mag ook, ik hou niemand tegen. Maar ja, de meeste schieten. Hey. Zo, neel dit met parkeren. En ik ga hem overgeven aan een. Overdragen aan een collega moet ik zeggen. En ik ga jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Voor de... Kom jij nou vandaan? Je zat net nog achterin bij mij. Hij denkt van ik ga zelf al lopen anders, weer. Uh, ik ga jullie hartelijk bedanken voor het kijken van jullie het leuke video. Laat het zeker even weten vond je het super vet met schild laat het zeker even weten. Of willen jullie het liever zien tot ik met het zwaardere, bewaap... zwaardere wapens ga, waaronder uh, de of met bijvoorbeeld de SMG dan en uh, de shotgun. Ik zei maar iets. Of in je schild toch wel even. Ik vind super vet en ik vind het ook wel handig, want ja, je je kunt toch op een vette manier op een verdachte afgaan. Dus uh, mijn game wilde ik wil ook niet meer dan dit. Kijk maar, ik kan nu wel rijden, maar ja, als ik uit beeld rij, jammer dan. Dus uh, dat is ook mooi om nu af te sluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En uh, de, ja, dat hebben we nu al drie keer gezegd. Tot over twee dagen bij een nieuwe video. Zoals altijd. Doei!